Welkom bij deze nieuwe video. Ik uh, wil jullie vandaag gaan laten zien hoe je uh, shortcuts kan maken op een iOS uh, toestel. En ik zag op uh, Tweakers een forumpost van TF0, als ik het goed zeg. Zag ik voorbij komen, die had uh, wat widgets gemaakt op zijn iPhone. En ik heb al vaker gezien dat mensen dat graag wilden. Dus ik heb het eventjes uitgeprobeerd en uh, bij deze ga ik uh, het jullie ook uitleggen. Voor deze shortcuts heb je twee dingetjes nodig. Je hebt een uh, opdrachten app nodig uh, uit de iOS store en je hebt een webhoekmanager app nodig uit de Homey store. Dus uh, ik zal even de linkjes onderin de beschrijving zetten en als je die geïnstalleerd hebt dan... Je verder gaan met deze video. We gaan als eerste eventjes beginnen met het opzoeken van een token die we nodig hebben uit de Webhook Manager app. Als je de Webhook Manager app hebt geïnstalleerd, dan komt hij hier bij je apps te staan en als je erop klikt, dan kan je naar Configureer App. Klik je daar weer op, dan wordt de instellingenpagina geladen en dan zien we hier boven zien we een url staan. Aan het einde van deze url staat een token. Deze token die hebben we nodig. Die token die moet je eventjes ergens opschrijven of ergens kopiëren en plakken want die hebben we zometeen nodig in de opdrachten app. Als je dat hebt gedaan dan gaan we nu door met het volgende onderdeel en dat is het maken van een flow. Nu zijn we in de Flow Editor en we gaan een nieuwe Flow maken. Beginnen we bij de naam. Ik intercom en dan gaan we naar de als kolom. En dan ga je de Webhook Manager app opzoeken. Als je, dat hebt, als je die hebt gevonden, dan doe je als tracker. En dan kan je aan de rechterkant kan je een naam geven. Deze naam die, eh, moet hebben we straks ook weer nodig in de opdrachten app. Ik vul je nu intercom in. En eh, dan gaan we door de dan-kolom. En dan zeggen we start een flow. Die is weer die. En nu kunnen we hier aan de rechterkant kiezen welke flow we willen hebben. Dus ik zeg intercom open. En als ik hem nu opsla, komt hij hier netjes rechts aan de linkerkant in het lijstje te staan. En kunnen we hem gaan gebruiken. Dan gaan we nu door naar de opdrachtenapp op iOS. Als je de Opdrachtenapp opent, dan maak je een nieuwe opdracht aan dan voeg je de kaart url toe en vervolgens plak je deze url daarin dan voegen we nog een kaart toe haal eh, inhoud op van url als je die toegevoegd hebt dan kan je rechts bovenin de hoek op de twee schijfjes klikken vervolgens kan je de naam wijzigen Dan kan je het symbool ook nog wijzigen en dan klik je op Zet op een beginscherm. dan volg je de instructies in die in het scherm komen. Hier kan je ook de naam eventueel nog wijzigen, dan zie je dat hij op het bureaublad komt. Als je erop tikt, klikt dan zal je zien dat hij netjes uh, mijn partiek opent.